Linda, en dan is het opeens de laatste uitzending vanuit Kopenhagen. Ach wat is jammer. Snel gegaan? Het is heel snel gegaan. Jeetje, wat hebben we ontzettend veel gehoord. Uh, ik ben ontzettend onder de indruk. Al die verhalen over kinderarbeid, over de platformeconomie. Als, als, als, als, als bedrijven erachter komen die iemand lid is van de vakbond, dat het algoritme er dan voor zorgt... ...dat die mensen geen opdrachten meer krijgen. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg geïnspireerd door alle mooie nou, voorbeelden. Dat zou mijn volgende vraag zijn geweest. Deze laatste uitzending willen we veel mensen aan het woord laten. Dus het zou wel eens een long read kunnen worden of een lang filmpje met veel mensen. Maar we denken wel dat we graag veel mensen aan het woord laten. Ook mensen uit de delegatie. En dat, dat gaan we doen. Tuur, je was vaak als eerste van de delegatie in het congresgebouw. Wat deed je? Ja, dat is allemaal geregeld achter de schermen. Dat heet de zogenaamde Standing Orders Committee. En dan. Nou ja, duw je met standing orders, dus allerlei regels die ter discussie komen te staan, maar vooral met heel veel amendementen. Dus eigenlijk alle amendementen die zijn ingediend op het congres, die hebben we daar eerst voor besproken. En in plaats van dat het secretariaat van de ITUC daar een pre-advies over geeft, gebeurt zo'n pre-advisering in het standing orders committee. En dan hoop, je, nou ja, dan hoop je dat de discussie in het congres zelf minder lang hoeft te duren. Nou ja, dus dat zijn eigenlijk aan. de achterkamertjes waarin het eigenlijk geregeld wordt. Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja voorbereid wordt. Voorbereid. Maar gelukkig ben je niet alleen achter de schermen geweest. We waren ook voor het scherm vanmiddag bij ons side event van de FNV. Over de platformeconomie of de gig economie of de nou ja, taakjes-economie of noem het maar. Uh, nou ja, platform-economie komt op allerlei manieren, op allerlei plekken in onze samenleving voor. Hè. Denk bij ons, uh, we hebben natuurlijk de Riders Union gehad die uh, de, de fietsers van, uh, van Deliveroo heeft georganiseerd. Maar je hebt Uber en je hebt uh, uh, Hilflink, dat is een platform voor schoonmakers hier in Denemarken. En we hadden uh, een aantal uh, van die verschillende uh, zaken uit een aantal landen, vier landen, die hebben daar gepresenteerd hoe zij tegen de platform-economie aanlopen en wat zij kunnen doen om dat te organiseren en hoe ze dat hebben aangepakt. En dat was heel interessant. En daarnaast hadden we een professor die meer een wetenschappelijk zeg maar, onderzoek had gepresenteerd. Ook interessant? Op een ander niveau? Nou ja, het was, het was zeker interessant, want dan laat, het laat zien hoe, eigenlijk hoe snel die platformeconomie groeit en wat de impact is van die platformeconomie ook op onze gewone economie en op onze gewone arbeidsvoorwaarden. Ik ben hier samen met een bestuursgenootje heen en uh, we zijn, ik ben dus de jongste van iedereen. Maar het is wel heel tof om ook heel veel andere jongeren te ontmoeten uit zoveel van, uh, verschillende landen. En noem eens een van de highlights van de afgelopen dagen. Uh, een van de leukste dingen die ik zelf heb gedaan is dat we gisteren bij een bijeenkomst zijn geweest over LHBTI+. Mensen. Uh, waar we ook hebben geleerd over de strijd uh, rond dat onderwerp van heel veel andere mensen uit andere landen. Omdat dat natuurlijk nog uh, vaak een, een hardere strijd is dan uh, in Nederland. Very proud to have in our studio today Sharon Burrow, the new elected Secretary General of the ITUC. Congratulations! Thank you. Uh, the main issue of this congress is change the rules. How do you think the workers worldwide, going to change the rules? Well, let me say hello to the uh, workers, the working men and women of the Netherlands. The FNV is a great trade union and I know with your sister union, the CNV, that workers in the Netherlands are actually well represented. So I would say to you that if the model of global economy has failed, and it has, we have not seen the profits of that uh, uh, world, three times richer in the last 20 years, delivered to workers, then we need to build the workers' power. We need to grow the movement so we can not only operate effectively in the country as you do but indeed worldwide in the interests of workers we need new rules a new social contract and we need to build a new economic model so the ILO is critical in terms of the future of work and the framing of uh, rights and standards that we need to make sure are there for the future we do believe you can have fundamental rights minimum living wages collective bargaining and of course social protection for all workers But we need more than that, we need just transitions. As we see our societies and our economies shift because of the big global shifts that are climate, indeed uh, technology, and, uh, and the displacement of people at historic levels. We have the power as working people, we are the biggest democratic force on the planet, but we need to build that power and we need to make sure we use it to bargain of indeed fight for where you can't bargain through social dialogue for changing the rules. Wat mij wel op is gevallen, dat we vechten hier met name allemaal voor één ding: en dat is verenigen van met elkaar. Want ja, we hebben elkaar gewoon helemaal mondiaal nodig. En met name de vakbondskracht moet weer gewoon toenemen. Je ziet dus dat het niet alleen in Nederland is dat de georganiseerdheid qua de graad van vakbonden afneemt, maar met name gewoon in allerlei landen. En uh, ik ben uh, gisteravond waren we uitgenodigd uh, in het uh, prachtige stadhuis hier in Kopenhagen. En daar was even buiten, was er een, een demonstratie ook. En het. Uh, nou, daar zie je dus ook mensen van overal vandaan. En daar was Penny uit Australië en die, die stond als vakbondsleider, die stond daar de mensen echt kracht bij te zetten. En ja, dat is gewoon een hartverwarmend kippenvelmoment. Maar hier zijn heel veel vakbondorganisaties natuurlijk leden van de ITUC. En als mondiale hebben we samenwerking met heel veel vakbonden. Dus het is sowieso een plek waar ik iedereen ontmoet en waar iedereen ook naar mij toe komt op de vraag van of we iets samen kunnen doen. Bijvoorbeeld met de vakbeweging in Colombia om een sociale dialoog te bevorderen. Wat ik verder doe is ik ga vaak naar de bijeenkomsten van het Trade Union Development Cooperation Network. Mm -hmm. En dat zijn allemaal lidbonden van de ITC die zich bezighouden eigenlijk met de rol van de vakbeweging in ontwikkelingssamenwerking en speciale SDGs, de Sustainable Development Goals. Dus dat zijn de doelen die we wereldwijd met z'n allen hebben afgesproken om in 2030 te bereiken. Dus dat is minder armoede, maar ook beter werk voor iedereen, minder ongelijkheid. En dat gaat erover hoe wij als vakbonden daar ook invloed op uit kunnen oefenen. En dat we ook betrokken zijn bij dat proces. Goedemorgen. Deze week brengen we vijf verschillende dagen. De... Ja. Ah, zo. <lacht> nee, we gaan het over weer, we kennen de hele ochtend. It's a great story. Thank you so much. Uh, thank you. Thank you. Can I say one thing more? Yes, please. So, we, uh, when we were uh, advocating for this these uh, Ways speakers that they should be covered by the policy and uh, uh, this rules. So FNB really helped us, support us, to fight a case in the High Court and we got a very good judgment. So thank you for that. <laughs> I'll pass it on the, yeah, at the thank office. You. Thank you very much. Thank you. Super gaaf natuurlijk om uh, zoveel mensen uit zoveel verschillende landen te ontmoeten. Ook heel uh, tof dat er zoveel jongeren zijn. Er zijn ook best wel wat boomers, maar gelukkig worden we ook gere goed gerepresenteerd. Boomers? Ja, uh, gewoon de babyboomers, de wat ouderen. Maar het is natuurlijk super belangrijk dat ook het jongere geluid wordt gehoord. Ik mag Nee, ik doe het voor het publiek. Oh, als ik iets zeg. doe je het niet. Man, het ik dan zou het ook niet. Er zitten veel grapjes in maar jou. Doe zou zo even een grapje. Nogmaals, excuus, kijk eens thuis voor de grappen. Dat ik probeer luchtig te houden. Eén keer. Kom maar, we hebben hier twee topmensen van de vakbond. Ze verspillen hun tijd. Doe het nog even. Beste mensen, laatste. Vanuit het ITUC-congres in Kopenhagen presenteren we deze week vijf dagen lang het vakbondsjournal. Dit is Linda Vermeulen, ik ben Guus en we praten jullie deze week door de week heen. Nee, omdat is... Sorry, ik ga er geen grapjes bij, ik ben heel serieus.